Is de boeken van de echte Italiaanse vakantiewoning voor jou een sprong in de diepe? Kijk dan eens op Rons Italië. Ik ben er zelf voor jullie geweest. Van Lamarcken tot Sicilië. De mooiste vakantiewoning heb ik voor jullie bezocht. Volg me ook op YouTube, Facebook en bezoek de site www.rononsitalie. Vooral Italië, voor het boeken zonder dieptevrees.